Ja, goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij deze sessie over trends en flexibilisering. Uh, wat gaan we vandaag uh, doen? We gaan het hebben over alle plannen en ontwikkelingen die gaande zijn binnen de versnellingszone flexibilisering. We gaan even kijken welke ontwikkelingen er bij SURF spelen op het gebied van flexibilisering. En we staan ook stil bij een aantal landelijke ontwikkelingen. We doen dat met drie sprekers. Als eerste spreker zometeen Paul den Hertog. Hij is aanvoerder van de zonneflexibilisering van het versnellingsplan... en tevens innovatiemanager bij de Hogeschool van Amsterdam. Mijn collega Janina van Hees, projectmanager bij SURF... en tevens verbinder voor de zonneflexibilisering... gaat dadelijk met jullie de interactieve sessies begeleiden. Ikzelf zal ook een deel van deze sessie voor mijn rekening geven. Jasmine Mandelveld, projectmanager bij SURF. Paul, mag ik jou het woord geven? Dat mag zeker. Dank je wel voor deze mooie introductie. Um, ja, het versnellingsplan Flexibilisering. We zijn een jaar of twee geleden begonnen met, uh, ja, met, dit, met dit plan. Als onderdeel van uh, het totale versnellingsplan. Er zijn zeven zones waarin uh, wordt samengewerkt aan onderwijsinnovatie met ICT. En ik werk samen met curieke, uh, collega Ulrike Wild van de Wageningen Universiteit aan het onderwerp flexibilisering. Nou, we doen dat niet met z'n tweeën, maar met meer dan twintig hoge onderwijsinstellingen inmiddels. En we zijn een jaar of twee geleden begonnen met het definiëren van vier studentroutes. Om het begrip flexibilisering wat meer uiteen te rafelen en wat concreter te maken. En we deden dat dus vanuit het uh, perspectief van de student. Ik zal er zo nog wat meer over zeggen. Daarnaast zijn we een aantal werkgroepen uh, actief binnen de zone. En die werken onder andere aan uh, diverse onderzoeken en analyses. Bijvoorbeeld op het gebied van didactische en organisatorische aspecten uh, van studeren in eigen tempo. Wat betekent dat nou precies studeren in eigen tempo en op welke manier organiseer je dat? krijgt dan iedere student zijn eigen persoonlijke rooster en is het um, mogelijk om echt in eigen tempo te studeren? En zo ja, hoe ga je dan om met uh, de samenhang binnen bijvoorbeeld een leergemeenschap? Nou, daarnaast hebben we ook een werkgroep die werkt aan uh, kwaliteitsvraagstukken bij Flexibel Onderwijs en een Kleine Scoop. Zij zullen begin komend jaar komen met een mooie publicatie um, in samenwerking met een aantal uh, organisaties die zich uh, ja, vanuit hun professie bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs. Um, tot slot, wellicht op dit moment uh, werken we aan een analyse van uh, randvoorwaarden ten aanzien van een landelijke onderwijskatalogus. Stel nou dat je alle flexibele onderwijs, alle onderwijs wat studenten uh, kunnen genieten, bij elkaar wil brengen in een catalogus en je wilt de student in staat stellen om dat makkelijk te kunnen plannen en zich daarvoor kunnen intekenen. Uh, wat betekent dat dan precies en hoe realiseer je dat? Tot slot, op dit moment uh, werken we aan een pilot studentmobiliteit. Dat doen we vanuit de alliantie van Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en de Universiteit TU Eindhoven. Uh, zij proberen uh, met z'n drieën al die uh, zaken die ik zojuist heb benoemd, nu al in de praktijk te brengen. Eh, dus het koppelen van allerhande systemen om te zorgen dat die student in één overzichtelijke app alle informatie bij elkaar krijgt, um, ten aanzien van zijn studie die hij volgt bij meerdere onderwijsinstellingen tegelijkertijd. Nou, de studentroutes, ik zei het al even dat ik daar uh, op terug zou komen. Dit zijn de vier routes die we twee jaar geleden hebben gedefinieerd. Uh, de eerste is eigen tempo. Wat betekent het nou op het moment dat een student echt in eigen tempo kan gaan studeren? Hoe kijken we dan aan tegen zaken als uh, opleidingsrendement? Uh, maar ook hoe ga je om met inschrijving, roostering, dat soort zaken? Um, de tweede route, buiten de gebaande paden. Daar volgt de student een deel van zijn programma bij een andere opleiding, andere faculteit... Of zelfs bij een andere instelling. Nou, ik zei het net al in het kader van de zojuist genoemde pilot. Dat brengt allerlei logistieke vraagstukken met zich mee. En die proberen we te onderzoeken binnen die pilot en daar concrete oplossingen voor te vinden. Bij de route Mijn Diploma zou je kunnen zeggen flippen we niet de classroom, maar het hele systeem. En is het niet langer de student die een opleiding volgt. Maar volgt de opleiding de professionele ontwikkeling van de student. We zien dit met name voor ons uh, in het masteronderwijs. Um, en hopen toe te, toe te werken naar een uh, opleidingsprogramma of een, een aanbod, waarbij de student multidisciplinair uh, zijn eigen uh, mastertraject kan samenstellen. Tot slot, modulair studeren um, in het kader van het leven lang ontwikkelen. Um, op het moment dat je wel graag een diploma zou willen halen, maar dat moet kunnen combineren met een gezin of met mantelzorg of topsport wellicht, dan is dat een ontzettende uitdaging. En is het heel makkelijk wanneer je module voor module in eigen tempo zou kunnen studeren en zo langzaam maar zeker alsnog toe zou kunnen werken naar je diploma. En nu ben ik ben de mening van de kijkers thuis. Uh, we hebben een, een poll klaargezet om van jullie te horen hoe jullie naar deze vier routes kijken. En dan met name de vraag, hoe gaan we dat nu realiseren? En welke van deze vier routes is nu eigenlijk de meest uitdagende om daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik wil jullie als uh, kijkers uitnodigen om in de poll aan te geven uh, welke route jullie de meest uitdagende vinden. En terwijl we daarop aan het wachten zijn, uh, kijk ik even naar Jocelyn. Wat verwacht jij, Jocelyn, wat uh, de moeilijkste route zal zijn? Nou, ik denk dat uh, iedere route zal zo zijn eigen uitdaging hebben. En vaak wordt gedacht dat uh, eigen tempo vaak de eenvoudige te realiseren is. Maar ik denk qua onderwijslogistieke processen te maken hebben met studenten die wat vertragen en versnellen. Is dat voor je organisatie best een flinke uitdaging? om daarmee aan de slag uh, te gaan. Maar ik ben benieuwd wat uh, de kijkers thuis ervan vinden. Ja, we hebben inmiddels aardig wat resultaten binnen. Ik zie dat uh, modulair studeren op kop loopt. En uh, mijn diploma wordt, is ook uh, eentje die uh, behoorlijk moeilijk wordt gevonden. Ik denk dat het ook klopt. In de zin dat ook die twee routes nog niet helemaal um, passen in, in, de, in de manier waarop wij nu... Um, ook, ook in wet en regelgeving uh, aan het functioneren zijn. Dus dat zijn ook inderdaad de twee meest moeilijke. Ik denk uh, dat dat wel, wel een, een duidelijk beeld is. Nou, bedankt voor het invullen van jullie antwoorden. En dan gaan we terug naar Joslin. Ja, um, we, zouden, uh, we hebben nu net even naar het pol gekeken. Van goh, uh, wat is het lastigste om te realiseren? Ik denk het ook heel goed even om te stil te staan. Dus van, wat doet Surf eigenlijk op het vlak van flexibilisering? Uh, Paul heeft net een heel mooi uh, beeld geschetst van waar er in die zone van uh, flexibilisering aan wordt gewerkt en welke onderwerpen daar aan men kijkt. En eigenlijk zijn we bij SURF heel erg bezig met die technologie om die flexibilisering van het onderwijs mogelijk te maken. En vandaar ook dat ik vandaag voor jullie graag de nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren vanuit de behoefte van de student, wil bespreken. Zodat jullie ook een idee krijgen: van, het is allemaal hartstikke mooi om dat onderwijs te kunnen flexibiliseren, maar daar hebben we ook ondersteunende technologie bij nodig. En daar werken wij vanuit SURF met allerlei teams ontzettend hard aan. We gaan even stilstaan zometeen bij de open onderwijs API, bij de ...op SurfORP Gateway, bij het EDUID en ook bij de dienst EDU -badges. Het belangrijkste is natuurlijk bij de flexibilisering... ...is dat je heel erg kijkt vanuit die behoefte van die student. En die student die wil van alles. Een student die wil een overzicht kunnen zien van welke vakken kan ik nou volgen over instellingen heen. Stel, ik studeer als twee, bij twee instellingen en ik moet twee roosters in de gaten houden. Eigenlijk wil ik al die informatie in één app kunnen zien. Mijn eigen rooster, mijn eigen studievoortgang over instellingen heen. En als ik dan een vak wil volgen bij een instelling, wil ik me ook kunnen eigen inschrijven met een eigen studentidentiteit, het Edu-ID. En als ik dan mijn vak behaald heb, wil ik ook eigenlijk een soort certificering hebben van die leeruitkomst die ik heb gehaald. En al deze use cases, werkt, Surf zijn we hard bezig en dat gaan we nog de komende jaren doen om dat mogelijk te maken om jullie daar als onderwijsinstellingen bij te ondersteunen. Nou, heel even kort stilstaan bij de Open Onderwijs API. De Open Onderwijs API is de standaard voor het uitwisselen van onderwijsdata. En we hebben op dit moment een versie 4 gelanceerd, een nieuwe versie... die in naadloos aansluit bij nationale ontwikkelingen zoals het Rio... het registratie, inschrijving, opleidingen... en ook de internationale ontwikkelingen die spelen bij IMS. IMS is bezig met het ontwikkelen van een Edu API. Met die Open Onderwijs API, als je die gaat een endpoint implementeren in je eigen instelling, wordt het vrij makkelijk om onderwijsdata te ontsluiten naar verschillende type platformen. Daarmee kun je dat overzicht creëren van die vakken, zodat je studenten kunt laten zien, deze vakken kun je volgen. Dat kun je doen voor je eigen instelling, maar nog interessanter wordt het op het moment dat je dat over instellingen heen gaat doen. En daar komt de SURF Open Onderwijs API eh, eh, Gateway om de hoek kijken. Die eh, Gateway is eigenlijk als het ware een soort proxy, een platform waarin onderwijsdata doorgesluist gaan worden. Daarmee kunnen instellingen dus instellingsoverstijgend onderwijsdata uitwisselen. Of het nou roostergegevens zijn, maar ook onderwijsaanbodinformatie. Zo zou je inderdaad een stap kunnen zetten... richting de ontwikkeling van een Nationale Onderwijskatalogus. Want we zullen een manier moeten vinden om al die data te kunnen ontsluiten. Data die jullie als instellingen allemaal hebben opgeslagen in jullie systemen. Dat is er allemaal al. En hoe ga je er nou voor zorgen dat je die goed kunt inzetten... zodat die student inderdaad ook kan zien... Wat er te vinden is aan onderwijsmateriaal, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van zijn roosters en zijn uh, studievoortgang. Een ander belangrijk component wat bij voor flexibilisering nodig is, is ook wel het EDU-ID. Het EDU-ID is de identiteit voor studenten die eigenlijk uh, terecht kunnen voor, tijdens en na een studie. En wat je eigenlijk wilt, is dat studenten zich met één studentidentiteit zich kunnen inschrijven over instellingen heen. Um, dat die edu ID dat is persoonsgebonden, de regie ligt bij de persoon zelf, bij de student zelf, en die is ook levenslang bruikbaar. Vaak is het zo dat je student inderdaad met verschillende identiteiten te maken heeft op het moment dat hij verstudeert bij verschillende instellingen. Dat zouden we kunnen voorkomen door edu ID te gaan inzetten. Eén studentidentiteit, die een student kan inzetten bij verschillende instellingen. En nu gaat die student studeren bij een instelling. Ze hebben inderdaad een vak gekozen om bij een andere instelling te volgen. En dat vak wordt inderdaad gevolgd. Dan wil je eigenlijk ook een soort bewijs krijgen dat je dat vak hebt gehaald. Dat je als het ware een digitaal certificaat krijgt. En daarvoor hebben we de SURF Edu Badges Infrastructuur. En sinds 1 oktober is die uh, in het basispakket van SURF uh, aan te sluiten voor jullie instelling. Zowel voor het MBO, HBO en WO. Studenten kunnen inderdaad met behulp van een uh, EDU ID, daar zit die ook in, een digitale certificaat aan en daarmee kunnen ze als het ware hun certificaten bij elkaar stapelen. Nou, Dit is even voor jullie kort het beeld van alle componenten waar SURF mee aan de slag is in de komende tijd. En nu gaan we toch even vragen wat jullie daarvan vinden. Janina. Ja, we zijn uiteraard weer benieuwd wat het publiek hiervan vindt. We hebben nu gehoord waar SURF op dit moment aan werkt... aan vier verschillende uh, elementen van flexibel onderwijs. Aan jullie nu weer de kans om aan te geven... Nou, van, aan welke van deze vier uh, elementen denk je... Daar heb, ik iets, daar heb ik echt iets aan, ik zou morgen graag hiermee aan de slag willen. Dus uh, uh, vijf antwoordmogelijkheden nu in de poll in jullie platform. Terwijl we aan het wachten zijn op de resultaten, ben ik benieuwd. Wellicht wil Paul uh, een, een voorspelling geven. Paul, wat, wat denk jij? Wat, uh, wat, wat denk je? Waar, waar is de nood het hoogst? Waar, uh, waar doen we de ja, kijkers een plezier mee? Nou, dat, is, dat is best een moeilijk antwoord. Want daarvoor moet je natuurlijk bij alle instellingen uh, ja, in de keuken kijken, je afvragen wat daar gebeurt en waar ze behoefte aan hebben. Uh, vanuit versnellingsplan flexibilisering zou ik zeggen op optie E, alles. Want juist die combinatie. Het uh, is ja, dus zojuist al heel mooi door, toegelicht door uh, Jocelyn. Juist die combinatie van uh, de API, van de Gateway, het EDU-ID en de EDU-badges... ...dat stelt je in staat als instelling om de informatie uit te wisselen... Um, ...als student, om dat veilig te kunnen beheren. En de EDU-badges maken het natuurlijk prachtig mogelijk om deelresultaten inzichtelijk, herkenbaar en in herkenbaar deelbaar te maken. Inmiddels zijn aardig wat resultaten binnen. Ik zie dat het, uh, de edu van de vier aparte onderdelen uh, heel hoog staat. Maar ook evenveel mensen zeggen, nou, we hebben dat allemaal nodig. Dus eigenlijk het antwoord wat, wat Paul net gaf. Uh, Josselin, edu-batches uh, staat bovenaan van de vier. Uh... Ja, dat kan ik wel, uh, wel plaatsen. Het is natuurlijk ook een echte dienst al. Jullie kunnen het als instellingen ook al nu mee aan de slag. Maar het doet me ook deugd dat ik alles uh, zie. Kijk, die open onderwijs-API en die uh, koppelen en die gateway, dat zijn echt trajecten waar wij in SURF op dit moment echt mee aan het piloten zijn. En we gaan de komende tijd ook echt stappen zetten om daar tot dienstverlening te komen. En daar hebben jullie als instellingen bij nodig. We willen samen met jullie dat landschap, welke infrastructurele componenten hebben we nou nodig... om die flexibilisering mogelijk te maken, gaan ontginnen. Dus ja, het doet me deugd dat ik inderdaad heel veel alles zie. Ik snap volledig dat edu want dat is er nu. Daar kun je mee ook aan de slag. Maar ik wil jullie vooral ook echt de oproep doen... Blijf aangehaakt, want we hebben jullie hartstikke hard nodig om gezamenlijk de stappen te gaan zetten om die infrastructuur, om flexibilisering mogelijk te maken, vorm te gaan geven. Dus dat is uh, fijn om te, te zien. Ik denk dat we nu even naar Paul gaan. Want ja, dit, flexibilisering is een heel breed onderwerp. En ik denk dat het ook even heel belangrijk is om even stil te staan. Uh, bij wat, welke andere landelijke ontwikkelingen er nog uh, gaande zijn. En ik wil even. Ja, daar komt hij. Paul, mag ik jou het woord geven om even te reflecteren. op alle landelijke ontwikkelingen die gaande zijn. op het gebied van flexibilisering? Zeker, Jocelyn, dankjewel. Um, nou, er zijn er hier vier in, uh, in Boeddelsgebied. in de politiek: bij Studielink, bij Duo en bij uh, De Koepels. Um, en nou, als je ze zou willen samenvatten, zou je kunnen zeggen, allemaal proberen ze te denken in, in kleinere eenheden, een modulaire aanpak. Als we kijken in de politiek, dan zien we het uh, experiment met de flexibele deeltijd, uh, waar wordt gewerkt met leeruitkomsten, waardoor een student nog sneller door zijn deeltijdstudie heen zou uh, kunnen gaan. Um, en daarnaast natuurlijk het experiment flex studeren, uh, waarbij betaald kan worden per studiepunt. Nou, als we kijken naar uh, Studielink, dan zien we bij hen in de strategische agenda staan dat zij dat mogelijk willen gaan maken om in te schrijven op kleinere eenheden. Vandaag ga je naar Studielink om je aan te melden voor een volledige opleiding. Uh, maar het lijkt er dus op dat er uh, in de nabije toekomst ook mogelijk gaat worden om je voor kleinere onderdelen aan te melden via Studielink. Nou, uh, Duo werkt namens OCMD aan de opvolging van het Croo-register. Uh, en het mooie ook weer van uh, dit, deze opvolger, het Rio genoemd is dat ook binnen het Rio het mogelijk is om kleinere eenheden van het onderwijs te registreren. Je hoeft dus niet meer alleen de hele opleiding uh, in het uh, systeem te zetten, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld specialisaties, afstudeerrichtingen of minoren op te nemen in het Rio. Um, tot slot de koepels, uh, VH en de VSNU. Uh, zij werken natuurlijk samen aan een mooi portaal waar allerlei aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen wordt, bij elkaar wordt gebracht voor professionals dus. Sluit ook mooi aan bij de stapregeling per 1 januari 2022, nog een landelijke ontwikkeling. Um, en tot slot um, is uh, kort geleden het groene licht gekregen door de koepels aan de versnellingszonne-flexibilisering... om uh, verder te gaan met het uitwerken van een pilot rondom micro-credentials. Nou, we hopen daar vanaf september uh, 2021 mee te kunnen starten. Paul, dankjewel even voor dit hele snelle overzicht. En dus, zoals jullie zien speelt het natuurlijk om het onderwerp flexibilisering, speelt ontzettend veel. Maar nu zijn jullie weer aan het zet. Ja, ik heb uh, ook een aantal interessante vragen in de chat gevonden. En uh, wellicht hebben we, we hebben nog even de tijd, denk ik, om daar een aantal van uh, uit te pikken. Eén uh, vraag uh, was er bijvoorbeeld van uh, uh, Rian van Vegel: Zijn onze Sissen en, en LMS'en wel klaar voor flexibel onderwijs? Wellicht mag ik die uh, aan, uh, aan jou geven, Joslin. Wat denk jij daarover? Um... Nou kijk, als je naar sissen gaat kijken, uh, die zeggen natuurlijk allemaal dat ze klaar zijn voor flexibel onderwijs en die hebben daar ook echt wel een enorme stappen in gezet. Maar het gaat juist erom, als je als student over instellingen heen studeert, dan heb je niet altijd te maken met dezelfde SIS. Dus er moet een data uitwisseling plaatsvinden van de ene SIS naar de andere SIS. Nou, Dat is juist het stuk wat wij als SURF oppakken, zodat die sissen kunnen koppelen aan een soort uh, platform of een uitwisseling van data, zodat zij die datapakketjes van die studenten kunnen Weer kunnen oppakken. Dus inderdaad, sessies zijn daar nog niet helemaal klaar voor. Kijk, als we één landelijke CIS zouden hebben, iedereen hetzelfde, was het gesprek anders. Maar dat is niet zo. Een juiste taak van Surf is om te zorgen dat die gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Ik heb nog een andere vraag die ik graag aan uh, Paul zou willen doorsturen, doorspelen, namelijk van Joris Aarts. En die vraagt: geldt het uitwisselen van onderwijs? Oh. Gaat het uitwisselen van onderwijs uh, ook voor verschillende niveaus? Dus kunnen we ook flexibiliseren tussen WO en HBO? Oh, ja, dat is een hele goede vraag, Joris. Dankjewel. Um, natuurlijk is het mogelijk om um, ook te flexibiliseren tussen het HBO en het WO. We werken allemaal met de NLQF-niveaus: NLQF 6 en 7, de bachelor's en de master's. Um, dus in theorie zou dat geen probleem moeten zijn. Maar we merken wel dat uh, ja, er wordt niet altijd even. Ja, positief naar gekeken. Examencommissies zijn, zijn soms wat zuinig in hun antwoorden en het, het, uh, het geven van de benodigde ruimte. Uh, maar ik kan me bijvoorbeeld goed voorstellen dat een, uh, uh, een student in, uh, in het hbo... Um, die uh, toch een wat meer theoretische kant op zou willen... het vak academische vaardigheden kan volgen binnen een universiteit. En omgekeerd, uh, dat een wo-student... Die weet dat hij na zijn, uh, na zijn opleiding uh, in het bedrijfsleven aan de slag wil, um, ook het vak projectmanagement zou kunnen volgen binnen het HBO. Volgens mij zou dat geen probleem moeten zijn. Dan heb ik er nog eentje van uh, Judith van Hooidonk. Uh, daarmee kom ik ook bij jou, uh, Paul. Uh, Judith vraagt uh, eigenlijk naar de, naar de behoeften die, bij de studenten en in hoeverre we kunnen uh, aangeven of die er, hoe groot die is. Judith schrijft, mijn ervaring is dat de student vooral de voorgeschreven paden bewandelen in plaats van de flexibele leerroutes die aangeboden worden. Paul, wat, wat denk jij? Is dat een terechte vrees? Um, nou, ik weet niet helemaal of het een vrees is. Um, eh, ik zie dat heel veel studenten die nemen zich voor om een bepaalde opleiding te gaan volgen um, en doen dat vervolgens ook. Uh, dat is helemaal niet zo raar. Um, dus uh, je ziet ook dat heel veel flexibiliteit vindt gewoon plaats binnen de muren van de opleiding. Denk aan het kiezen van een bepaalde afstudeerrichting of specialisatie. Um, en daar is helemaal niets op tegen. Tegelijkertijd zien we ook dat heel veel studenten um, die hebben gewoon de minorruimte, vaak 30 EC's, soms zelfs wat meer... Um, en kunnen dus um, ook buiten de eigen instellingen een deel van hun onderwijs volgen. Um, en we zien ook dat dat gebeurt. Anders had surf natuurlijk niet zo'n mooie dienst als uh, bijvoorbeeld kies op maat. Goed, dan gaan we nu nog even naar een open chatvraag, die, waar ik graag de kijkers wil uitnodigen om in, een, in de chat aan te geven wat jullie nodig hebben om aan de slag te gaan met het flexibiliseren van je eigen onderwijs. Uh, als het goed is, uh, is, er, uh, nou ja, is er mogelijkheid om in de chat uh, daar je open antwoord uh, in te vullen. En, uh, nou, we gaan even uh, kijken wat er binnenkomt en daar dan nog even op reflecteren met, met de twee sprekers hier. Terwijl we aan het wachten zijn uh, op wat er in de chat binnenkomt. wellicht even alvast naar Jocelyn kijken. Wat denk jij Jocelyn? Wat, wat is er nu echt nog nodig om aan de slag te kunnen gaan? Ik denk dat het toch uh, uh, vaak staden valt bij ook een soort visiebepaling van binnen je eigen instelling. Hoe zien wij nou als onderwijsinstelling zelf onze visie op flexibilisering? Zien we dat vooral binnen onze eigen instelling tussen opleidingen? Of zien we dat vooral over instellingen heen? Wat bieden wij onze... Vlak. Ik denk dat dat wel een uh, cruciale is, de visie. Paul, wat denk jij, wat, wat verwacht jij dat er gezegd gaat worden wat er echt nodig is? Nou, Ik denk inderdaad zeker, om aan te sluiten bij Jocelyn, die bestuurlijke visie. Hè, dat uh, het college van bestuur de top van de instelling aangeeft van flexibel onderwijs is het nieuwe normaal. Dat is absoluut belangrijk, dat helpt heel erg. Uh, maar ik denk zeker ook hè, die infrastructuur, um, de OoAPI en de uh, informatieuitwisseling. Um, ja, die mix is minstens net zo belangrijk. Ik denk dat je beide nodig hebt om echt effectief aan de slag te kunnen gaan. Ik ben even aan het kijken wat we al aan antwoorden binnen binnen hebben. Ik zie een uh, bijdrage van uh, Suzanne Unk. Uh, zij zegt: we hebben nodig proeftuinen en ruimte voor dit type innovatie binnen de instellingen. Maar ook het gesprek daarover: wat verstaan wij onder flexibilisering? Uh, ik denk dat we met dat laatste een, een goede start hebben gemaakt en met het definiëren van de vier studentroutes die Paul voor ons gepresenteerd heeft. Althans, ik zelf merk, merk dat we daardoor nu een, een, een meer gezamenlijk gesprek uh, kunnen voeren doordat we aan dezelfde termen refereren met elkaar. Uh, dus, dus een start hebben we op dat gebied. Maar goed, uh, Suzanne zegt dus er ook ruimte voor dit type innovatie binnen de instellingen. Paul, jij werkt bij een instelling. Heb je het idee, ja. die ruimte is er? Of moet je daarvoor uh, knokken? Nou, bij de Hogeschool van Amsterdam zeker. Uh, wij leggen op dit moment uh, de laatste hand aan ons nieuwe instellingsplan. En de persoonlijke leerroutes, zoals we het noemen in Amsterdam, um, die zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Um, en als je het hebt over die proeftuinen, dan is het experiment, uh, of de pilot studentmobiliteit van de Wageningen Universiteit Utrecht en uh, TU Eindhoven, is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Waar drie instellingen de handen uit de mouwen steken en samen aan de slag gaan om uh, flexibel onderwijs over de grenzen van de instelling echt mogelijk te maken. Ja, en als ik daar even mag op aanhaak, op die Pilot meer Mobiliteit, um, daar hou ik me toch wel een belangrijk deel van mijn tijd in de week mee bezig. Het is heel mooi om daar te zien dat wij zeg maar de onderwijslogistieke processen, de mensen die bezig zijn met de studentadministraties, de technische mensen, maar ook de onderwijskundige mensen, hebben bij elkaar gebracht en wij zijn gezamenlijk bezig om dat mogelijk te maken. En je, hebt, je merkt ook dat je alle drie de expertises nodig hebt om dit gesprek te voeren en het project goed te kunnen doen. Dus als nog een tip. Betrek ook dat soort type expertises in je eigen instelling als je ermee aan de slag gaat. Ik heb er nog eentje uitgepikt uh, van Robert Bouwhuis van de Hogeschool Rotterdam. Uh, Josselin Robert schrijft, wij hebben een gedeelde taal nodig over leeruitkomsten, modules en cursussen. Hè, wat, wat is eigenlijk een module precies? Wat is een cursus precies? Dat is denk ik een gouden oude die jij ook al een aantal keer bent tegengekomen in jouw werk. Ja, zeker. Wat kun jij Rob, daarover zeggen? Ja, zeker. Robert, een terechte vraag en ook een, een complexe uh, vraag. Kijk, in het datumodel van de Open Onderwijs API, daar is het natuurlijk mogelijk om zeg maar... Uh, onderwijseenheden te beschrijven. Maar ja, is een onderwijseenheid een module? Is dat een cursus? En je ziet ook op nationaal niveau dat er zeg maar een datamodel bij Rio uh, wordt ontwikkeld, waar daar ook wat over nagedacht. Maar ook welke waarden hebben die velden? En je ziet nu langzaam maar zeker ook een beweging ontstaan in het hoger onderwijs. Dat we ons beginnen druk te maken om deze discussie. En dat we ook tot heldere definities uh, willen komen. En dat zijn zeker stappen die in, uh, daar zijn we al mee bezig, maar ook in de komende ja, jaar, zeker nog gezet moeten worden. Want dat gaat ons zeker helpen om die flexibilisering mogelijk te maken. Ik zie een bijdrage van Ulrike, jouw mede-aanvoerder Paul. Ulrike schrijft, het probleem van flexibilisering is dat het alles raakt. Wet en regelgeving, nationaal, uh, de instelling, uh, financiering, administratie, didactiek. Paul, wellicht kan je nog een paar uh, woorden zeggen hoe dat in de versnellingszone getackeld wordt? Want dat is natuurlijk helemaal waar, dat het allerlei aspecten heeft. En ja. hoe, hoe zijn jullie daar nu mee aan, het sl aan de slag? Nou, het is inderdaad een, het is een, wat ze noemen een taai vraagstuk. Er komen ontzettend veel uitdagingen bij elkaar als je het hebt over flexibel onderwijs. En wat wij proberen is, is ze uiteen te rafelen en steeds op kleine deelgebieden de, de volgende stap te zetten. Als we het bijvoorbeeld hebben over de introductie van, van micro-credentials, dan zou je het al heel snel kunnen hebben over accreditatiesystemen, over bekostiging, noem maar op. Dat zijn uh, ja, vraagstukken waarvan je weet dat die op een zeker moment een antwoord uh, behoeven. Uh, maar het is niet het eerste vraagstuk om mee te starten. Er zijn een aantal andere vraagstukken, zoals bijvoorbeeld die gemeenschappelijke taal waar Robert het ook over had. Die kun je oplossen voordat je die ingewikkelde discussies... Um, over bekostiging en accreditatie uh, aan moet gaan. Um, en zodoende door steeds meer kleine stukjes op te lossen, wordt ja, de totale puzzel steeds logischer, steeds duidelijker. Um, en daarmee ook hanteerbaar. En ja, dat is de strategie die wij nu volgen binnen het versnellingsplan. En dus honderd kleine stapjes in de juiste richting. En langzaam maar zeker zien we dat we um, ja, steeds verder de goede kant op gaan. En als we dan nog kijken naar de vraag van uh, Astrid Wrakking. Zij schrijft, hoe wordt omgegaan met de afstemming tussen de instellingen? Uh, in de... In de ik... Denk dat Zij bedoelt in, in de versnellingszone flexibilisering, daar zijn twintig uh, uh, instellingen nu uh, bij betrokken en in die versnellingszone vindt voor een stukje ook die afstemming plaats. Um, Paul, kan jij daar ook nog iets over zeggen van heb je het idee dat we elkaar daar echt mee verder helpen en dat het lukt om die afstemming in die versnellingszone een, een zetje te geven? Ja, ik heb wel die indruk uh, zeker. Hè, er wordt een, we leren een heleboel van elkaar met de deelnemende instelling. Tegelijkertijd denk ik ook dat als, er, hè, als we het hebben over afstemming, uh, dan gaat het ook over het maken van afspraken. En uh, dus terechte opmerking, wij zijn bij twintig instellingen ongeveer, maar er zijn er een stuk of zestig in Nederland. Hè, dus daarmee hebben we nog lang niet de hele sector aan, uh, aan boord bij ons in het versnellingsplan. Um, en dat betekent dus ook dat we de echt complexe vraagstukken, um, ja, die moeten we goed uitwerken en vervolgens uh, op tafel uh, zien te krijgen uh, bij de koepels of bij OCMW. Um, en die zullen zullen dan uiteindelijk namens de sector uh, de volgende stap moeten zetten. Ik zie nog een mooie van Elske Vels van der Schoot. Uh, zij schrijft, zorgen dat het instellingsplan niet alleen in het management... en de ondersteunende afdelingen blijft hangen, maar echt in de praktijk geleefd gaat worden. Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hoe, hoe krijgen we het echt le levendig? Echt, uh, hoe kunnen we er in de praktijk mee aan de slag? Josselin, jij werkt uh, in de praktijk met de projecten die je vormgeeft. Heb je nog een gouden tip over hoe kunnen we dit nu echt in de praktijk vaart laten krijgen? Um, ja, het zit een beetje op een grensvlak voor enerzijds wat iemand al zei in het chat net, uh, uh, ruimte om pilots te mogen doen binnen je instelling, uh, ruimte om te innoveren, maar ook een stuk borging al in je organisatie. Um, Pilots doen in instellingen is heel mooi, maar boring in je organisatie: dat mensen inderdaad vanuit ondersteunende keten, die mensen met studentadministratiesystemen, maar ook vanuit de techniek, maar ook de didactiek, ook daadwerkelijk aangehaakt zijn. En dat je ook gaandeweg, stap voor stap, binnen in de instelling die stappen gaat uh, zetten. Dat is denk ik ontzettend belangrijk, want uh, zonder die steun en zonder die borging blijven het pilots. En dan kom je niet verder dan inderdaad borging in je eigen instelling. Paul, heb ik nog eentje voor jou. Um, Astrid uh, schrijft: niet alleen het instellingsbeleid is belangrijk, maar het nationale en misschien zelfs internationale beleid. Hoe denken jullie daarover? Paul, kan jij ook nog iets zeggen over de, de slag nationaal, internationaal en hoe daar in de zone mee gewerkt wordt? Zeker. Um, ja, het is helemaal waar dat je he, voor het uitwisselen van, uh, van studenten uh, en, en studentmobiliteit over de grenzen van de instelling, daar moet je gewoon nationale afspraken over maken. Dat helpt enorm. Um, en internationaal, ja, zeker, uh, want we zitten natuurlijk in uh, ja, het Nederlands onderdeel van Europa. Um, we hebben de Bologna-afspraken. Denk aan de European Course Catalog en uh, het systeem van de ECTS-studiepunten. Uh, uh, nou, wanneer we het hebben over die kleinere eenheden, dan is het mooi om te noemen dat er in Europa het project Microbol uh, loopt, uh, waarbij dus gekeken wordt uh, vanuit de Europese Commissie naar het ontwikkelen van micro-credentials en men ook probeert om uh, ja, in Europa tot, tot een set eenduidige afspraken te komen over hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus absoluut van belang om daarmee aan te sluiten. afronden. Ik heb nog een allerlaatste vraag voordat uh, de sessie uh, alweer afgelopen is en die komt van Marieke Drekshagen en dat gaat over de afstemming met het bedrijfsleven. Marieke schrijft voor het mbo zou het mooi zijn als modules bijvoorbeeld gekoppeld zouden zijn aan praktijkinstellingen zodat de module rechtstreeks aansluit op wat die instellingen van een student verwachten. He, dus dat gaat over, als we dan modulair studeren uh, regelen, kunnen we dan die modules ook kortcyclisch en dicht op de behoeften van de arbeidsmarkt snel vormgeven. Paul, denk je dat dat inderdaad uh, gaat lukken en dat we dat georganiseerd krijgen? Ja, ik denk dat wel. Uh, vorig jaar heeft OCMW natuurlijk de strategische agenda voor het hoger onderwijs uh, gepresenteerd. Uh, voor het MBO loopt op dit moment een traject om te komen tot een vergelijkbaar document. Uh, dat heet MBO in 2030 gepersonaliseerd leren. En daarbij wordt bij uitstek uh, de, de samenwerking met het, uh, met het beroepenveld gezocht. En daarnaast kent het MBO ook een equivalent van, van ons versnellingsplan, dat heet doorpakken op digitalisering. En binnen dat plan wordt uh, onder andere gewerkt aan alle uh, onderwijslogistieke randvoorwaarden die nodig zijn om ook binnen het MBO flexibel te kunnen studeren. Ja, uh, Paul, hartelijke uh, dank voor je antwoorden. Ook hartelijk dank voor je, Nina. Als ik op mijn scherm kijk, zie ik dat de chat nog vol staat met vragen. Allemaal interessante opmerkingen. Wat wij doen is, wij krijgen na afloop van deze sessie, krijgen wij al deze vragen voor jullie nog te zien. Daar kijken wij naar, dat nemen wij mee in onze plannen. Daar komen we op terug. Hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En nog uh, heel veel plezier vandaag bij de rest van de onderwijsdagen. En nu naar de Vloodshow. Show. Dank jullie wel. In Nederland krijgen studenten een nieuwe digitale identiteit op het moment dat ze zich inschrijven voor een opleiding aan een instelling. Deze instellingsgebonden identiteit is niet te gebruiken bij andere instellingen en houdt op te bestaan als studenten zijn afgestudeerd. Ondertussen wordt het onderwijs steeds flexibeler, internationaler en digitaler. Instellingen bieden studenten meer keuzevrijheid in het samenstellen van hun curriculum. Onderwijsvolgen gebeurt dan ook steeds vaker aan meer dan één instelling tegelijk. Dit brengt administratieve en logistieke uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we studenten eenvoudig en betrouwbaar identificeren en de administratieve last van het inschrijven verkleinen voor instellingen en studenten... En hoe kunnen we de informatieuitwisseling tussen instellingen stroomlijnen en vereenvoudigen? Met EduID. EduID is een instellingsonafhankelijke digitale identiteit voor elke student. Waarmee ze bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen. Voor, tijdens en na hun studie. Eerst in Nederland, maar in de toekomst ook daarbuiten. EduID is persoonsgebonden, betrouwbaar en privacyvriendelijk. Studenten voeren zelf de regie over hun gegevens. Waarom is EduID belangrijk? Omdat het helpt bij het realiseren van flexibel onderwijs en een leven lang ontwikkelen. EduID is volop in ontwikkeling. Samen met de instellingen en andere stakeholders binnen de sector geven we EduID verder vorm. Meer weten of meedoen met een van de pilots? Ga naar www.surf.nl/edu-id. Wij zijn Sandra Beugel van SINOP en Betsy Enens van de Hans Hogeschool Groningen. En wij hebben sinds mei samengewerkt om concrete beelden te maken van flexibel onderwijs. Binnen de Hans Hogeschool willen we al ons onderwijs flexibiliseren. En vanuit de opleidingen is uh, gevraagd, we well, geven ons daar nou concrete handvatten bij. En, uh, en, en betere beelden dan alleen maar in woord. We zijn met heel veel mensen in gesprek gegaan binnen alle schools om uiteindelijk te komen tot het ophalen van die beelden. En die hebben we vertaald naar animaties, filmpjes waarin we rondom persona's aangeven hoe flexibel onderwijs eruit kan zien. En daarnaast hebben we ook een praatplaat gemaakt, flexibel onderwijs, gericht op de langere termijn ontwikkelingen vanuit het onderwijs, maar ook de lerenden en het perspectief van de Hans Hogeschool zelf. En tot slot zijn we nu bezig met het maken van een kaartjeset flexibel onderwijs, een set die schools kunnen gebruiken om hun eigen positie te bepalen rondom flexibilisering, maar ook hoe ze daar naartoe willen gaan werken. We hebben gemerkt dat deze samenwerking heel snel leidt tot, uh, tot beelden en concrete platen. Uh, en dat helpt ons heel erg in het voeren van het gesprek over flexibiliseren en daarmee ook in het bereiken van flexibel onderwijs. En uiteindelijk, allerbelangrijkste tip...